Het begint bij een droom, een overtuiging, een vurig geloof. De drive om de allerbeste te worden. Mijn droom, onze droom, goud. Daarom werk je langer, vaker, harder. Je faalt, incasseert, leert. Verleg je grens en groei voor goud. Elke dag een stap dichter bij je doel. Geloof in jezelf. Ga uit van wat je wel kunt. Gebruik sport om barrières te doorbreken. Het eerste goud is binnen. Maar we zijn nog niet klaar. We beginnen eigenlijk pas. Heel Parijs-Oranje. Onze volgende droom. Young Capital. Trotse hoogsponsor van Team Para Atlantique.